Hoe sluit je een externe draadloze microfoon aan op je telefoon? In deze video laat ik je zien hoe je de draadloze rode Wireless Go microfoon set gebruikt en welke kabels je ervoor nodig hebt om deze microfoon aan te sluiten op je telefoon uh, zoals een iPhone, een iPad of een Android smartphone om uh, video's met goed geluid op te nemen. Nou, allereerst, uh, waarom is een externe microfoon belangrijk? Nou, de kwaliteit van het geluid in je video is heel belangrijk, want je hebt natuurlijk ook een belangrijke boodschap te verspreiden uh, die zoveel mogelijk mensen mogen horen. Maar waarom zouden ze naar je video kijken als ze je niet goed kunnen verstaan? Nou, een goede um, externe microfoon is gewoon een investering waar je jezelf en vooral je kijkers uh, een groot plezier mee doet. En dit is een ideaal microfoonsysteem voor zowel journalisten, voor vloggers, voor videomakers of podcasters die ook een videopodcast willen maken, maar ook voor bedrijven die zelf video's willen maken om in contact te komen met potentiële klanten. Dus voor marketingvideo's of voor trainingvideo's voor hun online cursus. En deze set is heel compact en licht van gewicht, dus ook gemakkelijk om mee te nemen. Niet heel onbelangrijk. Maar hoe gebruik je deze draadloze microfoon in combinatie met je telefoon? Nou, je kunt deze draadloze microfoon direct als daspeldmicrofoon gebruiken en op je kleding bevestigen met de clip aan de achterkant van de zender. Maar dan heb je dus zo'n enorm zwart apparaat in beeld. Wat niet echt mooi is. Uh, laat staan als je de microfoon gebruikt met de windkap, bijvoorbeeld als je buiten video's gaat maken. Nou, dat ziet er niet uit, vind ik dan. Maar gelukkig is er een, uh, een oplossing voor. Uh, want je kunt ook een uh, daspeldmicrofoon aansluiten op de, op de rode Wireless Go. Uh, bijvoorbeeld de rode SmartLove Plus. Dat is een dat met een 4-pins aansluiting en die werkt alleen in combinatie met een extra kabeltje. En dat is de rode SC3-verloopkabel van TRRS naar TRS. En in deze video vind je een hele uitleg daarover, over welke microfoonaansluiting je nodig hebt voor je telefoon. En dit is hoe je deze set aansluit op je telefoon. We hebben dus een telefoon. Uh, de draadloze microfoonset, een daspeldmicrofoon, uh, in dit geval de rode SmartLove Plus, uh, een SC3 verloopkabel en een SC7 verloopkabel. En de zwarte jack van de SC3 kabel: plug je in de Wireless Go zender. En de grijze jack van je Smartlav Plus, daspeldmicrofoon, plug je in de grijze microfooningang van de SC3-kabel. Nou goed, we hebben dus nu de daspeldmicrofoon aangesloten op de rode Wireless Go zender. Uh, maar daarmee zijn we er nog niet, want nu gaan we de rode Wireless Go ontvanger nog aansluiten op onze telefoon. En voor de ontvanger heb je ook een extra kabel nodig, dus de... SC7 verloopkabel. En uh, nou, dit is hoe het werkt, de zwarte jack met drie pinnetjes. Uh, dus van de SC7 verloopkabel, die plug je in de Wireless Go ontvanger. En de grijze jack met vier pinnetjes uh, van de SC7 verloopkabel, die plug je in je smartphone. En als je een nieuwe uh, type iPhone hebt met een Lightning aansluiting, dan heb je ook een Apple Lightning verloopkabel nodig. En uh, ja, je bent nu klaar om je video op te nemen uh, door de zender en de ontvanger aan te zetten. En maak altijd even een testopname om te horen of je je microfoon goed hebt opgespeld. En uh, nou goed, alle links vind je onder in deze uh, omschrijving onder deze video. En uh, abonneer je op mijn kanaal om een melding te krijgen als ik weer een nieuwe video voor je heb: uh, over videostrategieën, over lead-generatie en ook social selling met video. Dus als je dat interessant vindt en je wilt er meer over leren, klik dan op de knop om je te abonneren. En als je op de bel klikt, dan ontvang je een melding als ik weer een nieuwe video voor je heb. Bijvoorbeeld over YouTube voor bedrijven. Werkt ook heel goed als je uh, in een kleine niche zit. Uh, zoals ik, uh, mijn kanaal verdienen met video heeft uh, veel minder dan 1000 abonnees. En ik krijg toch uh, nieuwe klanten. En hoe ik dat doe, dat leer je helemaal in mijn programma YouTube voor bedrijven. En uh, dank je wel voor het kijken naar deze video en ik uh, zie je graag weer in de volgende video.